Nou jongens, Koningsdag komt eraan. Het is al morgen, maar ik wilde toch nog even een video maken over mijn look die ik morgen ga dragen. Wat ik ermee doe en misschien jullie wat inspiratie geven om iets leuks te doen voor morgen. Met je haar, met je make-up. Ik heb al mijn oranje jurkje aan, dus dat is wel een goed begin. Uh, welke look ik ga maken is, uh, ik ga iets met oranje doen met mijn ogen. Dus heel mooi als je bruine ogen hebt, maar ook als je blauwe ogen hebt, dan komt het er echt zo, dan popt die kleur er zo uit. Dat is echt fantastisch. En um, ik ga het omlijnen met wat blauw. Uh, koningsblauw. <laughs> en ik ga mijn haar mooi in de krul zetten en we gaan gewoon zorgen dat die make-up de hele dag prima blijft zitten. Dus ik ik hoop dat je deze video leuk zult vinden. En ik zou zeggen, snel aan de slag, want morgen is het al. Oh, en overigens, uh, dit jurkje dat ik nu aan heb, ik zal hem even laten zien. Dat heb ik gekocht bij, uh, bij de cockpit voor een tientje. Um, kijk eens hoe leuk die is. Ik ben er echt dol op. Het is echt het perfecte jurkje voor morgen. Ik ga er wel even een jasje overheen doen. Want het wordt super koud morgen. Dus hou daar rekening mee. Oké, okay, aan de slag. <laughs> Als allereerst breng ik primer aan. Primer zorgt ervoor dat je make-up de hele dag veel beter blijft zitten, niet in je poriën trekt. Eh, zorg dat je geen paarsjes krijgt van de foundation. en knip in mijn haar. Zo. Oké, okay, top. Vervolgens concealer. De care and conceal van Catrice. Om alle vlekjes weg te werken en dergelijke. En tegelijkertijd breng ik ook wat contouring aan. Met dit palet van Makeup Studio kies ik de donkerste kleur. Om het mijn gezicht net iets slanker te laten lijken, iets meer schaduw aan te brengen. Je gezicht minder plat te maken. pak ik een uh, soort van foundation kwast en daarmee ga ik het uitwerken en dat doe ik door uh, met een foundation het geheel te blenden en daarvoor pak ik de hd uh, liquid coverage van catrice dat is echt een power foundation die blijft de hele dag op zitten geweldig vind ik hem en hij bedekt ook heel goed Verdeel het eerst over mijn gezicht. En daarna ga ik het uitwerken. Mijn oogleden breng ik de Catwell Concealer aan van W7, en die werk even uit met mijn vingers als eerst. Oké, okay, nu gaan we de make-up fixeren. En dat doe ik met de All About, About Matte van Essence. Dit is het belangrijkste onderdeel. Als je dit goed uitvoert, blijft je make-up echt de hele dag zitten. Zeker omdat het ook gaat regenen. Ik pak een sponsje. En ik... Um, ja, ik poeder hem lekker goed in. En dan breng ik het aan onder mijn ogen. Want dat is echt zo'n punt waar het altijd uitloopt. Tenminste bij mij. En ik zorg ervoor dat ik het even zo laat zitten, zodat het wat uh, make-up nog kan absorberen. Ook zeker bij mijn neus, want dat is echt zo'n vettig gebied. Zo. En nu ziet het er vrij wit uit. Dus wat ik nu doe, ik pak een grote poederkwast. Ik pak ook nog wat wit poeder. En ik doe de rest van mijn gezicht, poeder ik helemaal in. Mijn neus... En daarna verdeel ik het poeder wat onder mijn ogen zit. Verdeel ik net wat beter. Zo strijk ik zo opzij. Gaan we nu kijken naar de ogen. Wat ik ga doen is een combinatie van goud, oranje en blauw. We beginnen met een klein beetje diepte aanbrengen in mijn ogen. Net langs de arcadeboog. Daar pak je een hele basic kleur voor. Pak van In The City van W7. Pak ik de derde kleur ronde kwast en maak ik, pak ik net even maak ik wat schaduw in mijn arcadeboog. Zo, wat ik nu ga doen, nu ga ik het oranje aanbrengen. En Ik heb een heel mooi van Make Up Studio een mooi palet met oranje in. Die kan ik gebruiken. Maar wat ik ook kan doen is... Oh, het beeld flipt een beetje door mijn oranje jurkje. Ik hoop dat je je niet te veel aan stoort. Wat je ook kunt doen is dat je een oranje blush pakt. Zoals deze bijvoorbeeld. Oh, die komt heel erg verkeerd over. Ik zal hem even dichterbij houden. Zo, deze kleur. Ik pak een blush als je geen oranje oogschaduw hebt. Maakt ook niet uit. Oh ja. Oeh, deze heb ik ook. Van W7. Deze is fantastisch. Ik ga deze oranje pakken. Super fel. En die breng ik aan in mijn arcadeboog, waar we net ook het bruin hebben aangebracht. En het mag lekker heftig zijn. Het is immers Koningsdag. Het is een feestdag. Ga gek! Je probeert het zo goed mogelijk uit te werken, maar als het nog niet helemaal is gelukt, maakt niet uit, kom dadelijk op terug. Nu pak ik een platte kwast en dan gaan we het goud aanbrengen. En ik heb verschillende kleuren goud. Ik heb bijvoorbeeld goud in het Trio Deluxe Palais zitten. Kijk deze kleur, die is echt fantastisch. Die kun je pakken. Uh, ik heb ook een hele mooie goud zitten in het Lightly Toasted Palais van W7. Die ga ik gebruiken, die is super heftig. Deze, ik zal hem even dichterbij houden. Zo. Hier kun je ook een beetje in je ooghoekjes aanbrengen hier. Wat we vervolgens doen is dat we in je oog kunnen gaan we nog iets. Iets heftiger maken. Dus dan pak je een, donk, een beetje donkerbronze tint. Ik heb hier het palet van In The Buff van W7. Deze kun je heel goed gebruiken. Er zitten een aantal hele mooie tinten in. Waaronder deze. Er is ook een beetje oranje goud. Er zit er een beetje tussenin. Je zou ook deze kunnen pakken. Deze is ook prachtig. Um, nou ja, anders maak ik gewoon een mix. Doe ik ze alle twee samen. Wat belangrijk is, is dat je het poeder van je brush afhaalt. Zo, ik doe het meestal een beetje op mijn hand. La la la la. En dan gaan we het nog net iets mooier uitblenden. Met elkaar. Tot het mooi in elkaar overloopt. Nou, en dan, maak je, dan pak je een hele zachte brush. Het zou deze ook kunnen zijn. En dan pak je wat highlighting. Uh, ik pak hem ook uit het in de buff. En dan pak ik de derde kleur, deze. Even kijken, even dichtbij. Dus deze. Dit is een highlighter en die brengen we net onder die wenkbrauwen aan. En dan kun je mooi die oranje kleur, kun je daar een beetje mee verblenden als dat nodig is. Vervolgens pakken we een blauw potlood. Ja, je hoort het goed, blauw. En ik heb een blauwe van Essence, de Metallics. Oogpotlood En die breng ik onder mijn wimperrand aan. Hier. Dan denk je, waar gaat ze, wat gaat ze doen? Wat is dit? Maar het wordt heel vet. Zo, en dan kun je hem eventueel, als je het een beetje heftig vindt, kun je hem nog wat uitblenden. Iets zachter maken. Dan op je binnenste ooglijn um, zet je dan wit potlood aan. Helemaal aan de binnenkant. Zo maak je ogen direct groter. Oké, okay, um, um, wat we nu gaan doen zijn de wenkbrauwen. De wenkbrauwen kunnen bij mij nog wel iets heftiger aangezet worden, iets meer. Ik gebruik het wenkbrauwdoosje van Katrice. Pak de tweede kleur. Ik heb zelf een penseeltje. Een penseeltje zit hier ook bij in, maar ik pak even een eigen penseeltje voor deze video. En ik zet mijn wenkbrauw net iets dikker aan aan de bovenkant, net iets voller. Dat is iets heftiger. Nou, en dan de mascara. Ik ga morgen voor nepwimpers. Ik heb nepwimpers gekocht bij Klairs. Dus die ga ik morgen op doen. Maar als je geen zin hebt in nepwimpers, kan ik me ook goed voorstellen... Um, je hebt een hele goede mascara van Essence. Die ga ik binnenkort nog reviewen. En dat is deze. Ik moet er even voorlezen. Volume Stylist 18 Hour Lash, Lash Extension mascara. En er zitten hele kleine veltjes bij. Die je wimpers gewoon veel langer maken. Ze, ze, ze verlengen echt je wimpers gewoon. Het is zo fantastisch. Je krijgt echt wow wimpers met deze mascara. Dus ik ga hem even opbrengen. Ik ga even iets dichterbij zetten. Zo. Oké. Okay. En dan zal ik het even laten zien, het effect. Het is zo gaaf. Oké, okay, komt die. O, oh, trouwens, zo zijn mijn wimpers dus nu. Zoals je ze nu ziet. Dus ik ga het verschil laten zien met deze mascara. Het is echt fantastisch. Het is zo fijn. Ze separeren je wimpers heel goed. En ja, het is fantastisch. Wauw, moet je het verschil zien. Dit oog en dit oog. Dat is toch fantastisch. Nog ingezoomd of naar beneden kijken. Echt zo mooi. Hè? Ik denk zeker wel dat het een van de fijnste mascara's is die ik ooit heb geprobeerd. Oké, okay, wat nu komt is nog de blush. Ik ga eerst een klein beetje... Nog wat contouring aanbrengen. Dat doe ik met de Prime and Fine van Catrice. Contouring Palette. Pak de donkerste kleur. Breng het onder mijn jukbeen aan. Zeker? En vervolgens de blush. En dan pak ik dus een beetje oranje kleurige blush. Deze van W7. Deze kleur ga ik aanbrengen. Oh, die is zo mooi. Zo mooi. En heel goed gepigmenteerd. Je hoeft maar een klein beetje te pakken. Ook een beetje hier. Een beetje hier. Zo. En wat ook niet mag ontbreken is highlighter. Heel veel highlighter. Ik ben dol op highlighter. Oké. Okay. Uh, welke gaan we pakken? Goeie vraag. Ja, yeah, de Pure Shimmer Highlighter van Catrice is heel erg mooi. Maar weet je welke ook mooi is? Ik moet dit echt een keer gaan opruimen. Oh ja. De Light Up. Van uh, Benefit. De WhatsApp, die is zo mooi. Deze gaan we aanbrengen. Oké, okay, je kunt twee manieren. Je kunt hem gewoon stikken op je gezicht. Of je kunt hem met een kwast aanbrengen. Of ja, eerst op je gezicht en daarna met een kwast. Omdat het best wel heftig mag, zal ik hem eerst aanbrengen hier. Oh, zien jullie dat effect goed? Woehoe. En daarna blend ik hem uit. Zo, en dan vervolgens een beetje hier, zo, op je neus, op je lippen, een beetje hier, zo, meteen al een lippen van, ideaal. Kijk, okay, wat we met de lippen gaan doen is een beetje persoonlijk, je kunt het knalrood nemen, je kunt nude nemen, je kunt oranje nemen. Nou, oranje is ook niet snel kiezen, want dan krijg je echt wel gele tanden van. Maar nude is heel erg mooi. Dus we gaan voor een beetje nude-achtige lip. Oké, okay, ik heb nog een heel klein potloodje over. Dit is de nummer 11 in de nude lip liner. Van, oeh, ik durf het niet zeggen. Ik denk... Uh, van Essence, ja van Essence. Gaan we eerst de lip mee inkleuren. En een beetje overlijnen, klein beetje overlijden. Daarna lipstick er overheen, nummer 11 ook in de nieuwe van Essence. <laughs> en um, <laughs> vervolgens een uh, glansje eroverheen met de Cream Lip Artist van Catrice. En dit is de nummer 10. En ik heb hem laatst laten vallen, dus het puntje is niet zo mooi. Wauw, dit is echt fantastisch. Oké, okay, en dit is eigenlijk de hele look. Nu nog mijn haar. En... Ja, het is lastig, want het gaat morgen regenen. En dan heeft het eigenlijk niet zoveel zin om krullen te maken, want die, ja, ze gaan er toch uit. Oh ja, en ik ben nog wat vergeten. Ik ben nog wat vergeten. Um, we kunnen het daarna fixeren met een fixingspray en dan blijft het morgen in de regen echt perfect zitten. Dus dat zal ik nu even doen. Goed. Even laten drogen. Deze fixingspray is trouwens van W7. Je hebt er ook een van Ethos. Werken eigenlijk allemaal even goed. Maakt niet uit. Maar goed, wat betreft het haar. Dus um, krullen hebben dus niet echt zin. Dus wat we zouden kunnen doen is... Uh, ik heb hier een leuke bloem. Die kan ik in mijn haar doen. Of dat we gewoon een beetje touperen. Wat meer volume maken. Dat is misschien wel leuk. Begin ik aan de achterkant. En dan pak ik een tandenborstel om het te touperen. En je hebt ook haarlak nodig. Haarlak... Nummer 4 Strong van Vella. Ve en is prima haarlak. Ik uh, ben niet zo uh, merkvast qua haarlak betreft. Ik kies altijd gewoon wat in de aanbieding is. Werkt ook goed. Oké. Okay. Begin je aan de achterkant. Zo. En dan topeer je het. En met een tandenborstel gaat het heel goed. Blijft het super goed zitten. Schruik je de haarlak in. Aan de achterkant. Zo. En dan pak je de volgende laag aan de achterkant. En dan ga je dat ook doen. Lekker in. de, de achterkant is. En kiep je het achter Zo. En je kunt dus net zo lang doorgaan wat je zelf mooi vindt. Ik denk dat ik dit wel even voor nu genoeg vind. Dus dan heb je hier dus allemaal plekken die super getoupeerd zijn. Je kunt, oh, ik zou dit ook nog even iets meer kunnen doen trouwens. Ja, je, je kunt echt bezig blijven. Kun je nog heel even ietsje dan? heel ietsje dat. Zo. Als die haarlijk dan is opgedroogd pak je een zachte borstel. Zo eentje kan het zijn. En dan borstel je heel zachtjes zo naar achteren toe. Zo. Heel zachtjes. Dat het gewoon wat gelijkmatiger wordt. Dat het er net iets gelijkmatiger uitziet. Ziet het er van achter echt super groot uit. En wat ik dan heel erg leuk vind is dat je plukjes pakt. En je kunt die voorste pluk kun je gewoon zo laten of je kunt alleen de voorste pluk pakken. Over de, over het hele, de hele helft zeg maar. En dan zet je het vast. Met schuifjes. Zo. En dit is ook heel erg leuk als je een krantje in je haar hebt. Zo. Dan kun je dit nog een beetje zo omhoog trekken. En dan kun je daarna een leuk bloemetje in je haar doen. Kijk, die kun je zeg maar aan de zijkant doen of aan de achterkant. Ik zal hem aan de achterkant doen. Zo. En dan heb je echt een superleuk kapsel wat heel makkelijk is. Um, ik combineer het dan denk ik morgen met deze oorbellen. Dat is wel leuk. En ik heb ook nog oranje nagellak, Dus um, deze heb ik net gekocht van uh, de Catrice. Maar je hebt ook gewoon in het basisassortiment ook een hele mooie kleur oranje. Dit is de uh, nummer 3 Papa don't peach. <laughs> leuke naam. Dus deze doe ik dan alle twee nog op. En dan heb ik echt nou ja, een fantastische outfit. Leuk, leuke make-up. Ik ben er echt zo blij mee. Het is echt heel mooi geworden. De combinatie van oranje en blauw werkt denk ik heel erg goed. En die wimpers van mij, die zijn echt... <laughs> ze zijn zo groot. Als ik zo naar beneden kijk, ze zijn zo lang. Ze zijn echt super lang. Dus ik ben heel erg blij. Oké, okay, um, ik zal nog even gaan staan om mijn jurkje te laten zien. Oh, ik moet het kaartje even nog trouwens, want ik heb hem echt net gekocht. Dus dan, dit is het. Ik ben, <laughs> ik ben er zo blij mee. En dan doe ik morgen gewoon een jasje eroverheen. En dan ben ik er denk ik klaar. <laughs> Goed. Ik, uh, ik, hoop <laughs> ik hoop dat je deze video heel erg leuk vond, dat je ervan hebt genoten. Ik vond het heel erg leuk om hem te maken. Ik ben nu 38 minuten bezig geweest voor deze video. Maar ik heb natuurlijk tussendoor alles uitgelegd en dingen laten zien. Dus ik denk... Dat je dit in een half uurtje, dat je dit zo gepiept hebt. <laughs> uh, ik zou zeggen, nou heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Hele fijne koningsdag morgen. Geniet ervan. Maak leuke foto's. Zal ik ook doen. Ik zal ze allemaal op mijn Snapchat zetten. En heel erg bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog. Als je deze video leuk vond. Heb je nog tips, suggesties, andere dingetjes? Wil je nog dingen? Ja, zeggen of vragen, laat het me weten, vind ik heel erg leuk. Abonneer op mijn kanaal als je deze video's vaker wilt zien. En als je al geabonneerd bent, dan vind ik je al helemaal fantastisch, dankjewel. Op naar de duizend. Hey, doeg en veel plezier morgen.